Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer royale boodschappenwagen die u tevens tijdens het lopen en het boodschappen doen ondersteunt, dan is de boodschappenwagen Bergen een zeer interessante keuze. Allereerst is de Bergen zeer klein opvouwbaar. Dus ook bij u thuis zal die bijna geen ruimte innemen als u hem wegzet, maar ook klein opgevouwen in de auto makkelijk mee te nemen. Daarnaast weegt hij nog geen 5 kilo, dus ook voor ieder makkelijk op te tillen en bijvoorbeeld in de auto te leggen. Ook eenvoudig uitklapbaar. Daarvoor klapt u de achterwielen naar achteren, het frame omhoog en zeer belangrijk de duwbeugel, instelbaar op de hoogte die voor u de juiste hoogte is om veilig ondersteund te kunnen lopen. Dus op hoogte instelbaar voor een veilige ondersteuning. Daarnaast voorzien van een zachte coating zodat u een zachte grip heeft. Maar tevens is deze grip anti-slip zodat u ook een goede grip op de beugel heeft. En zoals u ziet, achter deze boodschappenwagen loopt u achter de wagen en duwt hem vooruit. Terwijl veel boodschappenwagens die u achter u aansleept, geen ondersteuning bieden en eerder uw rug belasten. De boodschappenwagen heeft natuurlijk een zeer royale boodschappentas. Een boodschappentas die uiteindelijk uitritsbaar is tot een volume van 69 liter. Heeft u niet zoveel ruimte nodig dan kunt u hem ook dichtritsen en heeft u een iets kleinere, compactere tas. In de tas is tevens nog een klein vak met een rits ook afsluitbaar waar u bijvoorbeeld uw portefeuille of persoonlijke papieren in kunt doen die u dan met de rits dicht verborgen in de grote tas keurig veilig kunt opbergen. De tas heeft tevens een zeer grote flap. Voordeel dat de tas natuurlijk goed afgesloten kan worden maar tevens dat als het gaat regenen blijven natuurlijk ook de producten in de tas keurig droog naast de grote tas die u zelfs nog kunt opritsen tot een extra grote tas en het kleine vak voor uw persoonlijke papieren heeft deze bergen nog een derde tas ook ruim afsluitbaar met een rits zodat u spullen onafhankelijk van de grote tas ook kunt opbergen Voorzien van vier voorwielen en twee achterwielen. Dat geeft een zeer stabiele ondersteuning. En tevens draait de berg licht dus ook zeer licht te rijden. Daarnaast is de berg ook veilig. Niet alleen vanwege de ondersteuning tijdens het lopen, maar ook als u hem even niet gebruikt, kunt u keurig de bergen op de rem zetten. U heeft steun als die naast u staat en tevens als u hem loslaat zal die ook niet weg kunnen rijden als die op een helling staat bijvoorbeeld. Dus zoekt u een zeer royale boodschappenwagen die u tijdens het wandelen en het boodschappen doen ook goed ondersteunt